Ik verzoek de griffier de getuigen binnen te leiden. Goedemorgen iedereen. Ik open deze vergadering. Aan de orde is het openbaar verhoor van de heer Koltek. Goedemorgen, meneer Koltek. Welkom namens onze hele parlementaire enquêtecommissie woningcoöperaties. Onze commissie doet onderzoek naar opzet en werking van het hele stelsel van de woningcoöperaties. En ook naar incidenten die daar plaatsvonden. We onderzoeken daarom wat er is gebeurd, hoe dat kon gebeuren... En zeker ook wie daarvoor verantwoordelijk zijn. Vandaag is de laatste dag van onze tweede verhoorweek. En vandaag zullen wij ons wederom concentreren op vestia. En dan met name het interne toezicht. In dat verband, meneer Koltek, wordt u zelf gehoord als getuige. Dit verhoor vindt plaats onder Ede. En u heeft ervoor gekozen om in dat verband de belofte af te leggen. ...dat u de gehele waarheid en niets dan de waarheid zult zeggen, gaat u staan alsjeblieft. Zegt u mij na, dat beloof ik. Dat beloof ik. Dan staat u nu onder Ede. Neemt u plaats, meneer Koltek. Het microfoon kan aanblijven, het hele gesprek. U laat zich bijstaan door eh, mevrouw Borjes. Ja. Welkom, mevrouw Borjus. Ik wijs u er wel op dat u zelf antwoord dient te geven op de vragen van de commissie. Ja? Wij starten met het uh, openbaar verhoor en in dat verband is het woord nu aan collega Bashir. Meneer Koltek, u was van 2005 tot eind 2011 uh, uh, lid van de Raad van Commissarissen van Vestia. U was uh, in dezelfde periode tevens uh, eigenlijk uh, de voorzitter van de Raad van Commissarissen van Vestia. Het orgaan dat uh, primair dient als uh, de interne toezichthouder en het uh, toezicht op het bestuur moet uitoefenen. Uh, zoals u weet is uh, Vestia in grote financiële problemen ge gekomen als gevolg van uh, het gebruik van uh, derivaten. Uh, onze commissie uh, hoort u als een van de hoofdrolspelers uh, in het uh, Vestia-casus. Uh, want in uw periode is het overgrote deel van de derivatenportefeuille van Vestia tot stand gekomen. Onze commissie uh, zal u vragen stellen over het functioneren van het interne toezicht... Uh, ...in het bijzonder op derivaten en de beloningen van uh, de directeur-bestuurder van Vestia, de heer Staal. En meneer Koltek, uh, uh, voor een goede taakuitoefening uh, uh, van uh, de interne toezichthouder... ...is het belangrijk dat de interne toezichthouder uh, onafhankelijk en kritisch kan opereren. En daarbij is het van belang uh, dat ze dat ook uh, uh, kunnen doen... ...richting de directeur-bestuurder uh, van Vestia, de heer Staal. En in dat kader willen we van u weten of het klopt dat u zelf uh, door de heer Staal bent gevraagd... ...om zitting te nemen in uh, de raad van commissarissen van Vestia. Ja, dat klopt. En klopt het ook dat u uh, meteen gevraagd bent om voorzitter te worden van uh, de raad van commissarissen? Ook dat klopt. Uh, droeg de heer Staal eigenlijk vaker namen voor... Uh, ...van commissarissen van Vestiaan? Ik heb eh, drie keer meegemaakt dat er een vacature voor een commissaris ontstond. Met twee keer daarvan eh, was er sprake van een vertegenwoordiger van eh, bewonersorganisaties. De een van de Haaglanden en de ander van eh, de regio Rotterdam. En daar eh, werd een, door de raad van commissarissen onderling eh, bepaald... ...welk profiel wij behoefte aan hadden bij de vervulling van die vacaturen. Dat werd overlegd met vertegenwoordigers van de bewonersorganisaties. Die stelden een advertentie op en daar kwamen sollicitanten op. En die deden een bindende voordracht van twee figuren waaruit de raad kon kiezen. En bij de derde vacature was een vertegenwoordiger die door de ondernemersraad zou aangezocht worden. En die facturen van de heer Luchten hebben wij toen heel duidelijk ook gesteld. Wij willen graag iemand hebben met een financieel-economische achtergrond. Daar was de Ondernemersraad het mee eens en toen eh, de heer Molenaar vragen aangezocht. Dus ik heb niet meegemaakt dat de heer Staal zei van die of die eh, moet commissaris worden. Maar als er een vacature was, dan uh, sluit u ook niet uit dat de heer Staal mensen benaderde van uh, er is een vacature, je kunt solliciteren? Zou u aan de heer Staal moeten vragen? Maar dat sluit u niet uit? Uh, of u ik, weet misschien ik, dat dat, is, het, dat gebeurd het, is? Dat moet u aan de heer Staal vragen. Ik bedoel, uh, ik heb dat niet meegemaakt, dus... Uh, en u weet dat ook niet? Uh... Nee. nee. Uh, kunt u eigenlijk voor de commissie opzommen welke leden van de raad van commissarissen van Vestia... uit het, uh, het Haagse en Rotterdamse netwerk van de heer Staal kwamen? Um, ik weet waar de leden van de raad van commissarissen vandaan kwamen. Of zij tot het netwerk van de heer Staal behoorden is voor mij uh, niet recht uh, duidelijk... Uh, en waarom is dat niet duidelijk voor u? Ja, omdat ik niet precies weet wat het netwerk van de heer Staal is. Ik weet ook niet wat u mee suggereert met die vraag. Misschien kunt u wat duidelijker en explicieter zijn. Uh, bijvoorbeeld, uh, ik zal een aantal namen noemen. Uh, de heer Luchten. Uh, die, die was al die commissaris heeft, toen ik was commissaris uh, aantrad. Inderdaad. Ja, ja. Maar uh, ik bedoel ook dus commissarissen die al uh, commissarissen waren toen u aantrad. Uh, of die uit het netwerk van de heer Staal kwamen. Ik kende dus één, dat is de heer Luchten. Uh, en bijvoorbeeld uh, iemand als uh, de heer Noordanus? Uh... Die was geen commissaris toen ik uh, commissaris was. Uh, dat is een van mijn voorgangers. Ja, ja. Maar u zegt van... Uh, ja, ik, ik, ik... ik beperk me alleen maar tot mijn periode toen ik... Uh, ja, wel, daar, daar kan ik wat over zeggen. Ja. Uh, had u eigenlijk het gevoel dat er voldoende tegenwicht was binnen de raad van commissarissen als het ging om de heer Staal? Ja, volgens mij wel. Volgens mij deden wij uh, onze taak uh, in openheid en oprecht uh, en uh, in, voor zover we dat uh, allemaal konden overzien en doen uh, in, in, uh, op een normale manier. En, uh, het deed, laat ik zo zeggen, ik heb ook ervaring met een ander commissariaat bij uh, NV Groot En daar wordt op dezelfde manier uh, naar mijn gevoel uh, toezicht uitgeoefend als uh, bij Vestia delen. Ja, en, en waar bleek dat dan uit, uh, dat u kritisch was? Wat zegt u? Waar bleek het dan uit dat u voldoende tegenkracht kon bieden en ook kritisch was binnen de Raad van Commissarissen? Kijk, onze vergaderingen uh, waren over het algemeen hele kritische besprekingen. Uh, ...waarin uh, goed doorgevraagd werd uh, naar uh, het hoe en waarom achtergronden uh, waarom uh, besluiten genomen moesten worden. Uh, in, in die zin was het een normale kritische benadering van, uh, van, van, van het concern. Ja. Uh, u zegt van uh, ik kan op zijn minst één naam noemen uit het netwerk van de heer Staal, namelijk uh, uh, de heer Luchten. Uh, misschien kunt u iets uh, harder praten. Ik ga zelf al een, meer naar de microfoon toe. Maar... U zei dat u op zijn minst één naam kunt noemen dat uit het netwerk van de heer Staal komt, namelijk de heer Luchten. Ja, want dat weet iedereen. Dus, ja, dus u duidelijk. zelf ook? Ik, uh, want u ik, zei van, uh, ik ben zelf benaderd door uh, de heer ik kom Staal. Niet, ja, ik weet niet wat u onder het netwerk van de heer Staal zat. Ik heb de Staal één keer ontmoet, toen ik gemeentesecretaris was van Den Haag. Toen heb ik een vrij lang gesprek met hem gehad. En daarna heb ik... Uh, Vijf, zes jaar niet meer van hem gehoord. Ik bedoel, dus in die zin uh, is de, was de heer Staal voor mij een, eigenlijk een redelijk uh, onbekend iemand. Uh, en uh, uh, andere mensen, bijvoorbeeld mevrouw Baart? Mevrouw Baart is voorgedragen door uh, de bewonersvertegenwoordigers uit uh, Haaglanden. Een van de twee uh, kandidaten die voorgedragen waren. Ja, uit ons onderzoek blijkt dat ook zij door de heer Staal gevraagd is om uh, te solliciteren op die vacature. Nou, ja, ik, ik, ik, ik weet dat niet. Uh, uh, vindt u eigenlijk dat de raad van commissarissen uh, uh, voldoende onafhankelijk is als uh, mensen door de directeur bestuurder zelf gevraagd worden om te solliciteren? Het was vrij gebruikelijk, uh, in ieder geval in de periode dat ik gevraagd werd... Uh, toen werd er nog niet zo vaak met, met advertenties en sollicitaties gewerkt. Het was een vrij gebruikelijke manier om mensen uit te zoeken, te benaderen... om toe te treden tot dit soort colleges. Ja. Dan wil ik met u verder naar de heer Staal zelf. Uh, uh, hij was uh, het e het enige, uh, de enige bestuurder van Vestia. Ja. Heeft u wel eens binnen de raad van commissarissen gesproken... om een uh, tweede man naast de heer uh, Staal aan te stellen... We hebben meerdere malen, of enige keren, naartoe je het wilt definiëren, gesproken over uh, de bestuursvorm uh, van Vestia en uh, hoe daar het beste uh, mee omgegaan kan worden, ook naar de toekomst toe. Want we waren natuurlijk geïnteresseerd in de continuïteit uh, van het bedrijf. En uh, in die zin is er dus wel gesproken over uh, wanneer een meerhoofdige bestuur uh, noodzakelijk, wenselijk zou zijn. Uh, maar daar moest er wel een aanleiding toe zijn. En die aanleiding die, uh, die was er op dat moment niet. Maar we hebben er wel over gepraat. Want je praat natuurlijk ook over wat doe je als uh, de bestuurder wegvalt, om wat voor reden dan ook. Uh, en wat was de reactie van de heer Staal? De heer Staal was geen voorstander van een meerhoofdig bestuur, dat is bekend bij u. En Daar hebben we kennis van genomen. Ik bedoel, als er geen aanleiding is om daar in die bestuursvorm verandering te brengen... ...dan is dan op dat moment ook de discussie daarover gesloten. En zaten er ook consequenties aan als u wel had doorgezet en een tweede bestuur had aangesteld? Kijk, als wij het noodzakelijk hadden gevonden dat er inderdaad een aanpassing zou komen in de bestuursvorm, dan had het waarschijnlijk ook betekend dat we een, een vrij wat fundamentele reorganisatie van de hele stichting Vestia hadden moeten opzetten. Dat sluit ik niet uit. Dat eh, dat had geleid tot spanningen in de organisatie. Niet alleen eh, tussen de heer Staal en de nieuwe bestuurder, maar ook met de bedrijfsdirecteuren. En de werkmaatschappijen, die eh, ook een, een positie hadden opgebouwd in de loop der jaren in de, in de organisatie. Dus als je dat doet, dan moet je dus feitelijk de hele organisatie tegen het licht houden van hoe je de bedrijfsstructuur dan opnieuw gaat inrichten. Ja, want die zegt ook van uh, uh, dat had tot spanningen geleid, uh, uh, maar uh, uh, dat, dat, dat, uh, dat zou tot alleen tot de spanning uh, beperkt blijven of zou het ook consequenties kunnen hebben dat de heer Staat bijvoorbeeld heeft aangegeven van. Uh, het is voor mij onacceptabel, dan ga ik weg. Uh, ik sluit niks uit. Ik bedoel, een beetje moeilijk gissen. Je voelt wel dat er, uh, dat er spanning ontstaat als je over zo'n onderwerp bezig bent. Uh, wat niet wegneemt dat als het nodig was geweest, we dat doorgezet hadden. Ja. Uh, en u zegt als het nodig was geweest, uh, u zegt ook van er was geen aanleiding om een tweede bestuurder aan nee, te stellen. Nee, want maar we... bijvoorbeeld uh, in 2011 is de heer Staal ziek geweest. Uh, ja. Was dat geen aanleiding om uh, echt kritisch nou, te kijken of er kijk... wel een tweede bestuurder nodig was? Je weet van het voor natuurlijk nooit hoe ernstig ziek iemand is en hoe lang dat duurt. Uh, ik heb toen uh, wel overleg gehad, daarvoor ook al. Van Wat doen we bij langdurige afwezigheid? En daar hadden we een plan uh, voor klaar die uh, daarin zou uh, voorzien. En wat was het plan? Het plan was dat we uh, uh, waarschijnlijk naar een tweehoofdige leiding voor een tussenperiode in ieder geval zouden gaan om uh, zo'n uh, wegvallen... ...tijdelijk op te vangen en dan even de ruimte nemen om te kijken naar een totale structuur van, van de organisatie, hoe die zouden inrichten. Maar voor de, de time being hadden we een plan waarbij eh, ook al namen bekend waren van mensen die eh, eh, dat zouden kunnen opvangen. Heeft u ook wel eens met externe personen buiten het vestia gesproken over het eh, aanstellen van een tweede bestuurder? Bijvoorbeeld met eh, ambtenaren, de externe financiële toezichthouder... Eh? Of het Waarborgfonds? Nee, ik, uh, ik heb wel met uh, de onderzoekers van uh, CGG, die governance groep, die een pilotonderzoek gedaan heeft. waar wij vrijwillig hebben meegewerkt. gepraat over zo'n situatie en met hun ook uh, hun verteld wat de gedachten daarover waren. En waar zij ook wel uh, mee konden instemmen, waar zij begrip voor hadden. En, ja. In ieder geval, daarover heb ik met hun wel uh, gecommuniceerd. En u hebt uh, ook niet met de mensen van uh, Binnenlandse zaken gesproken? Over... Uh, nee. Kijk naar de voorzitter. Meneer Koltek, um, het is bij Vestia gigantisch misgelopen. 2 miljard euro huurdersgeld verdampt. Dat is de reden dat onze commissie de uh, organisatie onderzoekt van Vestia, hoe het zover kon komen. Dus daar hoort ook de relatie bij... ...tussen de enige directeur bestuurder die er heel lang zat... ...en de raad van commissarissen, waarvan veel mensen er lang zaten. Want die raad van commissarissen is natuurlijk de interne toezichthouder... ...die erop moet toezien dat die bestuurder alles goed doet. Dus dat is ook de reden dat onze commissie vraagt... ...waar nou die commissarissen vandaan kwamen. Wil je dat onafhankelijk en kritisch doen, dat interne toezicht... ...dan zou in het ideale model de afstand tot de bestuurder... ...zeker als dat langjarig de enige bestuurder is die zou zo groot mogelijk moeten zijn, dan ben je onafhankelijk en kritisch. Ben je dat met me eens? Hij zal in ieder geval, moet die kritisch zijn. Uh, of iemand nou lang of kort zit, uh, maar het houdt van de personen af en van de chemie tussen personen, of een kritische houding aanwezig is. Hm. En ik heb dat zelf ik kan alleen voor mezelf spreken, ervaren dat die houding eh, redelijk kritisch was. In een stichtingsmodel zoals Vestia, daar zijn geen aandeelhouders als derde macht in de corporate governance. Dat betekent dat die commissarissen eigenlijk een extra zware verantwoordelijkheid hebben om het reilen en zeilen in de gaten te houden. Dus onze commissie is eh, op zoek naar die onafhankelijkheid, de mate van onafhankelijkheid bij die raad van commissarissen van Vestia. Dat is zeker ook de reden dat collega Bashir vraagt naar dat netwerk van Staal. waar We niet alleen mevrouw Baart en meneer Dijkhuizen en u zelf en meneer Luchten, die allemaal ergens in het voortraject wel eens contact hadden met Staal of nauw in hetzelfde gebied hebben gewerkt. Dus dat is de reden dat we daar de feiten van een rijtje willen krijgen. Dus ik zou je toch nog een keer willen vragen, was dat nou ooit iets om bij stil te staan, dat er misschien toch wat veel mensen dan wel werden voorgedragen door Staal, dan wel in het verleden met hem contacten hadden gehad? Ja, kijk. Natuurlijk praten we daar wel over. Uh, Waar we bijvoorbeeld over gehad hebben is van, uh, dat we op moesten passen dat er niet te veel, bijvoorbeeld, oud-wethoudersclubje uh, zou worden. Of een bepaalde politieke uh, kleur zouden krijgen. Uh, dus dat soort afwegingen werden wel gemaakt. Kijk, die. Die volkshuisvestingsgroep uh, uh, van mensen die interessant zijn voor dat soort functies, die is, die, die is groot. Het netwerk van Staal was groot. Dus dat je iemand tegenkomt die die ooit een keer ontmoet heeft, lijkt mij uh, bijna onvermijdelijk. Uh, dat wil nog niet meteen zeggen dat het vriendjes van meneer Staal zijn en daardoor niet kritisch genoeg zouden kunnen functioneren in relatie tot, uh, tot zijn functioneren. Meneer Boucher. Meneer Skottek, we hebben gisteren en eergisteren gesproken over, of mensen verhoord over de informatievoorziening van de Raad van Commissarissen. Diverse banken maakten zich zorgen over de derivatenportefeuille van Vestia. ABN Amro, Rabobank en ING hebben daarover brieven gestuurd naar Vestia. ING heeft zelfs de kredietrelatie opgezegd. Uh, ...met Vestia. Daaruit zijn allemaal brieven gekomen, ook reacties van de heer Staal. Uh, de heer Luchten uh, verklaarde dat hij die brieven nooit heeft gekregen. Com uh, commissaris was hij, uh, samen met u. Uh, hij was 16 jaar commissaris, u was uh, uh, 7 jaar commissaris. Uh, uh, ja, 6 jaar, uh, het even. Uh, de heer Staal verklaarde gisteren dat hij die brieven ook niet door heeft gestuurd uh, naar de raad van commissarissen... Heeft u de brieven wel eens gezien? Nee, nooit. Of de heer Staal daarover gehoord? Ik hoorde ook gisteren dat, eh, de verklaring van de heer Staal. Kijk, wij hebben die brieven nooit gezien, nooit gekregen en geen informatie over gekregen. Dus ik kan begrijpen dat ik mij lichtelijk eh, ontgoocheld eh, voel eh, dat dat soort belangrijke informatie onthouden is. En, eh, of lichtelijk ontgoocheld is nog een, een statement. Het is natuurlijk toch best eh, verschrikkelijk dat je eh, dit soort eh, relevante informatie niet, niet onder ogen krijgt. De heer Luchten verklaarde dat hij zich blazerd voelde door uh, het onthouden van de informatie door de heer Staal. En hoe voelt hij zich? Nou, kijk... De woordkeus is, uh, ik, ik gebruik het woord uh, ontgoocheld uh, als een statement. Uh, maar je voelt je ongelooflijk uh, in de steek gelaten, laat ik zo zeggen. Uh, maar dat, dit het gevoel heeft te maken met wat er dus met zes jaar gebeurd is. Uh, in een er... eerder gesprek met u heb ik al eens gezegd ja. van... Ik heb 50 jaar in die sector of aanverwant gewerkt. Met heel veel, laat ik zeggen, empathie en, en, en eh, enthousiasme. Met name ook voor het sociaal-maatschappelijke kant van het, van het werk. En wat je dus nu, wat wij, wat ik in ieder geval persoonlijk ervaren heb, is. toen het, de baker met Vestia boven tafel kwam. Dat je, waar je wat je, laat ik zeggen, 50 jaar lang ontzettend belangrijk hebt gevonden, waar je voor je ingezet hebt, dat dat afgebroken werd. Dat de schade die ontstaat voor huurders, voor mensen bij het bedrijf, voor de oude wijken, dat was natuurlijk verschrikkelijk. Dus wat voor term je ook gebruikt, ik weet, nou ja, hij gebruikt eh, een andere term dan ik, maar ik vind het dus verschrikkelijk wat er gebeurt, is dus dat je dus eh, nee, je bent duidelijk, meneer niet, Koltek, niet geïnformeerd bent geweest of misbruikt bent. Maar dan de brieven geweest. zelf, hè? stel dat die brieven u wel bereikt hadden, wat had u dan gedaan? Hè? Nou, dan hadden er op zijn minst een aantal pittige gesprekken plaatsgevonden. Van, wat is dit? Hoe kan dit? Hoe ga je hiermee om? Wat, wat is er hier aan de hand? Het is... dus ik, er zijn misschien nog wel meer van dat soort incidenten geweest, van brieven, dat heb ik uit de pers in ieder geval begrepen, die wij ook niet gezien hebben. Uh, en, ja. Dan wil ik meneer contact met u even verder gaan... Uh. Ook, uh, uh, u bent hierover duidelijk geweest, uh, uh, ja, dan wil uh, ik het sorry ook dat hebben ik over de drie ik u een vragen ondernemen. maar ik, ja. uh, ik moet iets van mijn emotie toch kwijt, uh, die uh, rondom dit onderwerp, nu, nu, dat, wat rondom deze zaken. Ja, U bent zeven jaar voorzitter geweest van de Raad van Commissarissen. Wij willen als commissie ook graag inzicht krijgen hoe het stond met de financiële kennis en expertise binnen de Raad van Commissarissen en hoe de Raad van Commissarissen toezicht hield op de financiën. Uit de informatie van onze commissie blijkt dat de raad van commissarissen gedurende lange tijd geen financiële specialisten in aanmidden had. Uh, uh, hoe heeft u dan binnen de raad van commissarissen de financiële stukken uh, in de praktijk dan beoordeeld? Wij dachten dat we met elkaar... Uh voldoende deskundigheid hadden om eh, in ieder geval ook de juiste vragen te kunnen stellen bij rondom de financiële eh, verslagen, jaarrekening, eh, treasury-verslag en et cetera, et cetera, eh, managementrapportages eh, en dat maar na de, laat zeggen, de, de financiële crisis 2008 hebben we gezegd van, uh, we hebben toch behoefte aan uh, versterking uh, op, uh, op dat punt. Wij willen graag iemand in de Raad van Commissarissen hebben die uh, wat meer, nog meer financiële, economische kennis uh, inbrengt. Uh, dat werd met name in 2009 uh, wat, wat, wat, wat, wat pregnanter. En uh, helaas heeft het nog... Dat was zich 2010 geduurd voordat uh, de heer Molenaar uh, ons uh, kwam versterken. Maar wat we geprobeerd hebben, is steeds door onze vraagstelling en met name gericht op van... Uh, uh, ...wat betekent, dat is al begonnen in 2008, wat betekent uh, de financiële crisis voor Vestia? Wat betekent dat voor de continuïteit van het bedrijf? Wanneer is het bedrijf in gevaar? Wanneer moeten bij ons de alarmbellen gaan rinkelen? Uh, en dat zijn vragen die eigenlijk elke vergadering van de Raad van Commissarissen uh, weer opnieuw gesteld zijn. En waar wij op dat moment uh, in onze ogen bevredigende antwoorden op kregen. Uh, gefiateerd of gedekt door de accountant en door uh, externe uh, rapportages uh, die kwamen. Dus uh, wat we geprobeerd hebben is elke keer toch weer te doorgronden van wat is er aan de hand, wat gebeurt er, wanneer komt de organisatie in gevaar? Ja, de dan zou je, je met toch naar een voorbeeld willen gaan, hè. dan hebben we dat concreter. Je had het net ja. over uh, stukken die uh, niet naar de Raad van Commissarissen kwamen, maar een jaarrekening neem ik aan, is wel in de Raad van Commissarissen besproken. Ja. En dan heb ik het over jaarrekening van 2008. Daar is staat aangegeven dat de negatieve marktenwaarde van het derivatenportefeuille op dat moment 762 miljoen euro bedraagt. Ja. Wat heeft u toen daarmee gedaan? Vond u dat geen waarschuwing? Um, toen het verslag over 2008 uitkwam, werd er geconstateerd dat we over liquide waren door het vroegtijdig aantrekken van geld en goede kasfaciliteiten bij de banken dat die overschotten tegen kunstcondities belegd waren in staatsobligaties en dat de risico volledig beheersbaar was eh, dat we een rente tot min 3 aan zouden kunnen wat wij zelf een beetje vreemd vonden want maar we hebben voor onszelf als eh, norm genomen zolang de rente niet beneden de plus 1 is is dus kennelijk Vestja niet in gevaar en de organisatie niet in gevaar eh, en we zijn dus afgegaan ook weer op het oordeel van uh, de accountant. Waar citeert u nu eigenlijk uit? U bent aan het citeren? Waar ik, ik, ik citeer even, ik heb voor mezelf een uh, geheugensteuntje gemaakt waarin ik okay. uh, de verslagen van uh, de raad van commissarissen even heb gescreend op uh, dit soort uh, dingen. En, uh, waarom? laten zien. Dat... Ja, maar wat voor actie heeft u toen uiteindelijk ondernomen naar aanleiding van de jaarrekening 2008? Er was geen actie noodzakelijk. Een, een bedrag van 762 miljoen in de middel. Dat was het jaar erop alweer verdwenen. Dus ik uh... bedoel... En, en u wist van tevoren dat het zou verdwijnen? En we dat, hebben dat ons... Natuurlijk hebben wij ons af, Toen we dat zagen, Wat gebeurt hier? Wat betekent dat voor de organisatie? Ja. Dus wanneer komt de organisatie in gevaar? Daar krijg je antwoorden op, gedekt door de accountant, afgedekt door de accountant, waarop zij van jongens, het gaat goed, uh, De problemen zijn beheersbaar, uh, we monitoren het uh, bijna dagelijks uh, en bij dat soort kritische grenzen gaat er gevaar ontstaan. Nou, die kritische grenzen waren nog ver weg. Dus wat je doet als raad van commissarissen is, is dat soort informatie tot je krijgen. En daar moet je dan op vertrouwen. Uh, uh, u had over informatie die u kreeg, ook van de accountant. Uh, daarom wil ik even met u naar uh, de management letter 2009. Uh, en daarin uh, staan passages over de grote mate van vrijheid van de heer De Vries. Hij was de kasbeheerder Vestia. Uh, uh, en daarin staat dat uh, uh, er een uh, uh, fraude-risicoanalyse nodig is uh, om te kijken of het omzeilen van de interne beheersmaatregelen door het management uh, uh, voorkomen kan worden. Uh, het is een waarschuwing, het werd niet toen nog niet geconstateerd. Uh, maar dan is de vraag van wat heeft u bijvoorbeeld met dit soort passages gedaan? Uh? Nou, De dat heeft toen een fraude-analyseonderzoek uitgevoerd en daarover gerapporteerd. ...dat alles uh, in controle was. Nee, uh, hij heeft uh, gewaarschuwd ja. voor de grote mate van vrijheid van de kasbeerder. Ja, hij heeft fraudeonderzoek, onderzoek naar, naar fraudemogelijkheden gedaan en daarover gerapporteerd... ...dat verder de situatie onder controle was. U bedoel... zei net ook van... Uh, volgens mij heeft de accountant in datzelfde rapport... ...ook gezegd dat eh, er actief beleid is en dat de administratieve organisatie hieromtrent voldeed aan het te stellen eisen. Dus is, dat is de informatie die je krijgt als raad van commissaris: de administratie voldeed aan het te stellen eisen. En dat uh, heeft u opgemaakt uit uh, managementletters? Ja, en uit, uit het jaarverslag. En u heeft ook uh, uh, het rapportage ontvangen van Deloitte over. Uh de kwaliteit van de administratieve organisatie in zaken trisserie. Ja. Ontvangen. Uh, dat heeft een vertaling gekregen in het verslag van de accountant over het jaar. Ja. En daar staat in dat het positief is. Uh, uh, u zei net van in 2009 hebben we naar aanleiding van de jaarrekening uit 2008, waarin dat bedrag van 762 miljoen stond, negatieve marktwaarde van de derivatenportefeuille, heeft u gezegd van ja, het jaar daarop was het bedrag verdwenen, maar een paar jaar later uh, werd het bedrag veel meer, namelijk meer dan 3 miljard de negatieve marktwaarde. En dan is mijn vraag van, uh, had u niet veel scherper moeten, zien, moeten zijn? Ja, ik kan al citeren uit de managementrapportage, of de, laat ik zeggen de... Uh ...accountsverklaringen en de verslagen van de verschillende jaren. Elke keer komt naar voren dat de zaak in controle is. Deloitte heeft een onderzoek gedaan naar de Treasury. Het CGG heeft een onderzoek gedaan naar Vestia, waaronder naar de Treasury. Uit gewoon lovend over de Treasury, de Treasury, de CGG. Meneer Koltek, nu moet ik even ingrijpen. Want u zegt van CGG heeft een onderzoek gedaan naar Vestia en die was lovend. Ja. Ik heb het rapport hier voor me. En het staat, CGG heeft niet kunnen constateren dat de raad van commissarissen van Vestia daadwerkelijk invulling geeft aan de kritische toezichthoudende taak. Maar heeft u verder het rapport gelezen waarin staat dat Tresher hier op orde is. Dat de Tresher deskundig is en weet waar hij het over heeft en de risico's goed indekt. Hij maar heeft... nu even deze passage, namelijk uw rol, uw verantwoordelijkheid. Ja, daarvan heb ik u in een eerder gesprek verteld van dat ik die indruk niet gekregen heb uit de interviews die ik met CGG gehad heb. Uh, dus als de CGG zegt van u doet uw taak niet goed, dat zou ik niet goed, volgens mij. Er uh, staat uh, CGG heeft niet kunnen constateren dat de Raad van Commissarissen daadwerkelijk invulling geeft aan de kritische toezichthoudende taak. Ik zou ook niet weten hoe ze dat moeten constateren, maar dat is, dat is een ander verhaal. Uh, dus wij je... hebben het gevoel dat wij voldoende kritisch hebben gehandeld naar de bestuurder. En wij moeten afgaan op informatie die we krijgen van de bestuurder, uit de organisatie. We hebben als de externe toezichthouders die informatie verschaffen over hoe het gaat. Uh, de accountant die uh, positief of lovend is. Uh, dus ik probeer alleen maar te schetsen. Ja, uh, maar u, u zegt van ja, ik, heb dat, ik ben daar niet ik mee eens met niet het rapport te van, van CGG. Ik probeer niet te zeggen dat dat een soort vrij te pleiten van wat, wat dan ook, maar ik probeer alleen maar een beeld te schetsen van waar je op afgaat als toezichthouder, wat die informatiebronnen zijn en uh, daar moet je het mee doen. Ja, de, uh, het rapport van CGG schrijft ook uh, dat de raad van commissarissen met name moet kijken naar de deskundigheid op het terrein van financiën en trusserie. Daar waren we ook mee bezig en daarvoor hebben we de heer Molenaar aangetrokken. En dat was pas uh, in 2010 uh. Dat was in 2010, de heer Molenaar. De heer Molenaar is aangetrokken vanwege zijn deskundigheid ook op het punt van derivaten. Ik kijk naar de voorzitter, uh, meneer Koltek. Waar we als commissie vooral in geïnteresseerd zijn als het gaat om kennis en kritisch vermogen bij de raad van commissarissen is het feit dat we al in 2010 een variabele leningportefeuille zien van ongeveer 1 miljard. Daar staan toen al 10 miljard euro aan derivaten tegenover. Die variabele leningen die blijven schommelen rond 1 miljard en die derivaten gaan naar 17 en uiteindelijk naar 23 miljard. En bij die derivaten zitten uiterst complexe producten die behalve misschien meneer de Vries verder niemand begreep, in ieder geval meneer Luchten niet en meneer Staal niet. Ik weet niet of is begreep dat is in ieder geval een feit wat we ook constateren is een rapport van het cgg waarin gewoon letterlijk staat een uitgebreider bestuur is gerechtvaardigd het cgg constateert niet dat er sprake is van een kritische toezichthoudende taak er is sprake van een zeer dominante bestuurder de rvc zou de schijn van belangenverstrengeling bij individuele commissarissen nog eens kunnen bezien het cgg heeft het idee dat de raad voor commissarissen voor de bestuurder eerder een klangboot is dan een kritische toezichthouder Vestia werkt veelal informeel, louter de omvang van Vestia, vraagt al om meer formalisering van procedures, vastlegging van beslissingen, compliance officer aanstellen, interne accountant aanstellen. Allemaal net niet, net niet, niet gebeurd. En u zegt meneer Molenaar kwam en het was in orde. Maar we zien dat die derivatenportefeuille maar blijft groeien en die complexe producten blijven maar groeien. Dat is dus de vraag van de commissie meneer Koltek. U zegt wij waren kritisch genoeg. De feiten wijzen toch iets anders uit. Dus hoe zit u daar nu zelf in? Hoe kon u dan denken, ik als commissaris weet wat er in deze tent omgaat, kijkende naar al die derivaten? Ja, kijk ik kan nogmaals alleen maar wijzen dat eh, je voor een behoorlijk deel afhankelijk bent van de informatie die je krijgt. Want wat je niet weet, kun je ook niet. Uh, weet je ook niet. Uh, dat je gesteund wordt door uh, rapportages uh, van de accountant van de toezichthouders. Uh, waarin het allemaal. Uh, nou, Rosanna is wat, wat overdreven, maar waarin het allemaal laag zeggen positief zijn. Dat op al onze vragen van, gaat het nog steeds goed, geen gevaar voor de continuïteit van de organisatie, je positieve antwoorden krijgt, die weer onderschreven worden door de accountant, ja dan, ik, ik snap uw vraag heel goed en eh, begrijp me ook dat ik daar zelf ook mee worstel in die zin van eh, wat hebben we nou gemist en, en, en, en waar is het nou verkeerd gegaan? Want ik vind het net zo, minstens net zo erg als u, laat ik het nou zo zeggen, uh, wat er gebeurd is. Maar ik heb het gevoel voor mezelf gewoon dat ik naar eer en geweten heb gehandeld. En ik ben eigenlijk ontzettend blij met, uh, met uh, jullie onderzoek. Ik heb ook aan andere onderzoeken die door het geïnitieerd zijn... Uh, ...vrijwillig en, en, en in alle openheid uh, meegedaan. Want ik ben net zo nieuwsgierig nou, als iedereen... ...van wat is er nou eigenlijk gebeurd? Want het is voor mij nog steeds een black box. Mm -hmm. En ik hoop dat door uw rapportage... ...en door uh, andere dingen die boven tafel komen... ...dat beeld nou eens een keer ingevuld gaat worden. Want ik ben net zo... Bijna net zo vertwijfeld als u over wat is er nou eigenlijk gebeurd. Goed, uh, Nicole, we zetten een stapje verder. Um, ik wil graag even terug naar het moment dat die derivatencrisis zich openbaart. Vestia vraagt dan aan WSW nog een keer om extra borging om die liquiditeitstekorten op te vullen. Maar dat gebeurt niet. Dan ontstaan acute... Heeft u over 2010? Nee, ik heb het nu over 2011. 11, oké. Okay. Eind 2011. Ja. Daarna komen de acute financiële problemen. En vervolgens gaan allerlei betrokkenen achter de schermen aan de slag om uh, Vestia vooruit te helpen. Hoe reageerde nou de raad van commissarissen uh, op die eerste melding van de heer Staal dat er eigenlijk al stevige discussie was met het WSW over verdere borging in de loop van 2011? Wij waren natuurlijk ontzettend uh, bezorgd. Van, hé, hey, wat gebeurt hier? Uh, uh, alleen is in die bijeenkomst van september, waarin de eerste mededeling door de Staal werd gedaan, de urgentie nog niet bij ons overgekomen. Uh, omdat die mededeling op een zodanige manier was ingekleed, dat uh, verwacht werd dat een brief van met een week zou komen. We kwamen er wel uit, uh, het zou wel geregeld worden. Uh, dat was ongeveer de sfeer. En... Uh, ik heb dat ik in een ander onderzoek gezegd. Eigenlijk op het moment dat de heer Molenaar en ik op het departement moesten komen. in eh, december 2011. was bij ons het eh, doordrong van dat er dus veel en veel en veel meer aan de hand was. dan, eh, dan wij bevroeden. Van, vanaf wanneer was dat, zegt u? Vanaf, volgens mij zijn we in december, begin december. op het departement geweest. En toen kwamen we er pas eigenlijk achter, de verbijstering bij ons van, ja, er is veel en veel meer aan de hand dan wij van, vanuit de informatie die we gekregen hebben ooit hadden kunnen bevroeden. Is dat, dat is toch schokkend als u dan daar als commissaris op dat moment ja? daar pas achter komt? dat probeer ik ook steeds maar boven tafel uh, te krijgen. Dat is inderdaad schokkend. Maar Echt. ja, u, u was er wel zelf bij als commissaris. Dat is natuurlijk onze vraag. Hoe ja. kan dat dan? Hè? Ja, dat weet ik ook niet. Dan kan ik alleen maar zeggen dat we dus gedesinformeerd zijn. Op 7 december 2011 brengt u met de heer Molenaar. Die, 7 december, oké. Okay. Die als uh, financiële man is toegevoegd aan de Raad van Commissaris een bezoek aan de minister. Ja. Toen nog minister Donner volgens mij. En de financiële toezichthouder het Centraal Fonds en ook het Waarborgfonds WSW zijn erbij aanwezig. Dan is er de meneer Frequent van het ministerie, die is directeur-generaal Wonen. Die geeft bij dat gesprek aan, dat blijkt uit ons onderzoek, dat de minister al werkt aan een aanwijzing voor Vestia. En dan worden de maatregelen die dan genomen moeten worden, worden besproken. Welke eisen stelde toen het ministerie aan Vestia? Volledige medewerking verlenen aan alles wat nodig is om de zaak op orde te krijgen. Die hebben we ook toegezegd. Dat was uw reactie. Uh, nou, wat ik net zeg, verbijsterd. Ik, ik... Nee, maar bedoel, u zegt het toe: wij werken volledig mee. Wij werken volledig mee. Tuurlijk. Ik bedoel, uh... Maar voor die 7 december zegt u, was u eigenlijk niet op de hoogte van de omvang van het ontploffende debacle. Nee. In dat gesprek van 7 december werd daar al door een van de aanwezige partijen gezinspeeld op een vertrek van directeur-bestuurder Staal? Nou, dan moet ik... U begrijpt dat het gesprek heeft uh, mij buitengewoon in verwarring uh, gebracht, dus ik probeer even uh, dat uh, terug te halen. Neemt u er eens een slokje water? Dan... Ik geloof... Ik, ik, weet niet, ik geloof niet dat in dat gesprek dat al aan de orde geweest is. Maar wanneer wel? Dat moet later geweest zijn. Maar ik, ik, heb toen, ik ben toen niet meer bij die gesprekken aanwezig geweest die daarop volgden met het departement. Dat heeft toen de heer Molenaar gedaan met mevrouw Baart samen. ik was niet meer om gezondheidsreden eigenlijk niet meer goed in staat om uh, op dat moment echt uh, optimaal uh, in deze situatie te functioneren. Dus ik heb toen gevraagd of uh, de heer Molenaar uh, dat over wilde nemen. Heeft het ministerie wel bij die gelegenheid, dan nou heb ik het over 7 december 2011, uh, wel al gehind op een vertrek van u zelf als voorzitter van de Raad van nee, nee, niet dat ik me dat herinner. En nogmaals, dus ook niet over het vertrek van staal? Hoe was dat nou de beleving? Was dat pijnlijk voor de commissarissen om min of meer op het matje geroepen te worden bij het ministerie? Ja, ongelooflijk. Ongelooflijk pijnlijk. Uh, maar ook, ik heb toen ook gevraagd aan aanwezigen, aan, aan namen nou, uh, ook de heer Van der Molen van, van Centraal Fonds, van, uh, hoe, hoe is dit nou in hemelsnaam mogelijk? Dat, dat moet dus in een half jaar tijd of zoiets iets gebeurd zijn, want ja, we, had, we hadden dus... Uh, in mei-juni nog, nog een fusie aangegaan met Stadswonen Rotterdam. Waarin de doelstelling van de fusie was dat Vestia zou voorzien in de langetermijn financiële behoeften van stadswonen, omdat die dat zelf niet konden. Die fusie die is door iedereen eh, bekeken, goedgekeurd, er moet een boekonderzoek geweest zijn. En toen heeft niemand gezegd van, is dat nou een verstandige actie of zo, gezien. Hm. Dus voor mij was het buitengewoon eh, ja, verrassend wat daar allemaal boven tafel kwam. Ja, daar wijs ik u wel even op, 1 2008, toen die rentedalingse zich voordeed, toen bedroeg de negatieve marktwaarde al 762 maar, miljoen. Dat maar die was, daarna, die was daarna weer verdwenen. Dus, uh... Maar het feit dat dat wel kon, zo'n astronomische ja, negatieve maar, waarde... Maar ja, er was liquide middelen tot 2 miljard uh, aanwezig om uh, eventueel problemen op te vangen op een bepaald moment. Dus ik... Uh, en er we, en werd dus gewaarborgd door het, het WSW... Uh, dus ...wezen voor de, voor de positie van Vestia, was dat, uh, ja, was, was dat een tijdelijk iets. Als ik u een vraag van uh, achteraf dan weliswaar. Wat zou je nou gedaan hebben achteraf om beter toezicht te houden als commissaris... ...op dit hele treasury en derivaten verhaal, zodat het misschien niet ontploft was? Ja, ik vind het... Uh, Achteraf praten is ontzettend makkelijk. Bedoel, eh, met alles wat je nu weet, is dat natuurlijk. Ja, vind ik ook niet, niet, niet, eh, niet correct om nu te zeggen: van, kijk eens hoe, hoe slim ik dan geweest zou zijn. Maar Wil dat, dat... Nou ja, dingen wel anders gedaan, laat ik het zo vragen. Ja, lijkt me wel. Meneer Bashir. Meneer Koptek, de voorzitter van, of directeur bestuurder van Vestia, de heer Staal, die verdiende in uw tijd, althans hij kreeg als beloning in totaal 500.000 euro, inclusief vakantiegeld en pensioenbijdragen. Vindt u dat passend voor een woningcoöperatie? Ja, nu niet meer. In deze tijd. Maar u weet ook hoe. Uh, en, maar hoe, toen wel? Hoe de situatie ontstaan is. Uh, nee, je zegt van uh, nu in deze tijd niet. Nee, maar toen was het wel passend. Passend, passend. Kijk, het was een feitelijke situatie. Uh, ik heb u verteld uh, toen ik aantrad begin 2006. Er al vrij snel in die WOP-discussie zaten over inkomens, uh, de corporatiewereld. Eh, erg veel eh, te doen was omdat toen de, de salaris in de openbaarheid kwam, kamervragen, eh, wij daarover gepraat hebben, eh, ontboden ben bij de minister om daarover te praten. Met het verzoek of daar niets van wat daar minister gedaan was kan worden. Dat, wat zegt u? dat was bij minister Dekker. was bij minister Dekker. Ja. Uh, ik meen twee keer met minister Dekker daarover gesproken heb, met de heer Staal uh, gepraat heb, of hij bereid was om vrijwillig uh, tot uh, verlaging van, van zijn salarissen over te gaan. Dat was hij niet. Uh, als werkgever kon ik niet tot verlaging van zijn salarissen overgaan. Ja, wel, maar dan hadden we dus waarschijnlijk allerlei procedures gekregen. en uh, uh, Gang naar de rechter en... Uh, hoge onkostenvergoedingen en, en dat soort dingen meer. Daarover is zegt u gerapporteerd hiermee dat, aan de minister. Koptek, de departement zegt, u hiermee het departement heeft het personeelsdossier van Staal. Meneer Koptek, uh, excuus, Ja, sorry. Uh, ik, ik wil even, even mijn verhaal in. afmaken. Ja, ik wil u aanvullende vragen stellen uh, hierover, wat u net verklaarde. Zegt u hiermee dat het voor de heer Staal onbespreekbaar was... dat uh, ja. uh, uh, zijn salaris uh, ja. groepachterhuis uitgelegde? Ja, ja, hij zegt dat is een afspraak en die afspraak moet nagekomen ja. worden. En u zegt eigenlijk van... Uh, dit waren afspraken uit het verleden uh, waar ik niet zoveel meer aan kon veranderen. Die afspraken uit het verleden, die wilde hij dat die nagekomen werden. en uh, dat wij dus We hadden toen een keus van, uh, ga, je, ga je een conflict aan? Uh, of accepteer de situatie. Uh, als je conflict aan gaat, dan... Krijgen we rechtszaken, schadeprocedures, reorganisatie, waarschijnlijk tweehoofdige leiding van, van het bedrijf met de daarbij behorende salariskosten. In financiële zin was dat, denk ik, geen aantrekkelijke avontuur. En er kwam bij dat iedereen enthousiast was over het functioneren van de heer Staal. even los van zijn inkomen... Maar zijn prestaties was iedereen enthousiast over, tot en met het departement toe. En wat wij dus toegezegd hebben aan minister Dekker, en wat later door minister Wing-Semius schriftelijk bevestigd is, is dat als er een vacature ontstaat, dan houden wij ons qua beloning dan aan de dan geldende richtlijnen en afspraken. En de Winsemius heeft uh, uiteindelijk geschreven dat uh, de discussie over het salaris, uh, wat het departement betreft, uh, gesloten was. Ja, dat was dan in 2006 en 2007. Uh, maar als we met, met die, een stukje verder gaan in de tijd, naar 2010, uh, uh, dan blijkt dat er uh, binnen Vestia onduidelijkheid is over het uh, pensioen van uh, de heer Staal. Ja. En vervolgens uh, is daar opheldering over nodig en daar wordt een brief voor opgemaakt. Kunt u vertellen hoe dat gegaan is? Ik werd, uh, even nadenken. hoor, was dat 2008, 2009. Ergens in die, die omgeving uh, hoorde ik van, uh, of werd ik geconfronteerd met de problematiek van het uh, pensioen van staal. Eh, er werd mij voorgehouden dat er afspraken uit het verleden waren dat eh, hij een pensioen kreeg gebaseerd op 70% van het eindloon. Op zich een afspraak die mij toen niet vreemd in de oren klonk, omdat ik uit een periode kom dat die vrij eh, gebruikelijk waren, dat soort afspraken. Eh, dus heb ik gezegd, van, nou, als dat zo is, is dat zo. Maar waar ligt dat vast? Nou, toen bleek dat het eh, nergens vast lag. Nou, dan is die afspraak er dus niet, uh, het spijt me, maar uh, als er geen document is waaruit blijkt dat die afspraak inderdaad gemaakt is, is hij er niet en kan dit ook niet gehonoreerd worden. Nou, de heer Luchten die uh, dat allemaal heeft meegemaakt, ook die totstandkoming van die afspraak, heeft gezegd, joh, hoe zit dat nou? Jij weet er toch alles van? Nou. Uh, en als, als, als dat inderdaad het geval is, kijk, ik wil best als werkgever naar de werknemer en op een nette manier optreden, maar dan moet ik wel iets hebben waaruit blijkt dat dat waar is. Nou, toen is een, een brief gekomen, ondertekend door de toenmalige voorzitter, de toenmalige secretaris die die afspraak gemaakt hebben. Waaruit bleek dat die inderdaad dat het geval was. Dat dat de bedoeling was, dat het de afspraak was. En toen hebben ze gezegd, oké, okay, dan moeten we nu gaan uitrekenen wat daar de consequenties van zijn. Dus kunt u nog namen noemen? Wie hebben wie heeft de brief getekend? Die de brief de heer was ondertekend door de heer Nordanus en de heer Luchten. Ja. En uh, wat waren de gevolgen van die brief? Nou, dat er gerekend ging worden van wat betekent dat dan? Uh, en wat betekent dat? Uh, uh, daar zijn toen twee bureaus mee aan het, aan het rekenen geslagen, pensioenbureaus, uh, wat dat zou betekenen. En ja, daar kwam een bedrag uit wat, wat nogal hoog was. Maar goed, eh, als dat de consequenties was, dan was dat de consequenties. En, eh, en toen is dat bedrag ook uitbetaald? Eh, ik neem aan van wel, ja. In 2010? Nou, ik heb begrepen dat het uitbetaald is. Dat heb ik ook gisteren gehoord. Eh, maar dat was weer in de periode dat ik uh, niet zo aanspreekbaar was, dus ik heb dat, die afronding uh, niet uh, bewust uh, meegemaakt. Ik kan u ook niet vertellen hoe dat gegaan is, op welke dag of uh, op wiens initiatief. Uh, ik moet daar helaas uh, over uh, het zwijgen doen, want ik, ik kan daar niks zinnigs over zeggen, want ik heb dat niet echt uh, bewust meegemaakt. Dat zou ik aan de heer Molenaar uh, moeten vragen, want die heeft dat allemaal begeleid. En dan... Uh, uh... Een stukje verder, want daarna blijkt dat er ook opeens uh, uh, het pensioen gefixeerd moet worden. Onge uh, da uh, dat is een voorstel van uh, de heer Wevers. Uh, dat het pensioen uh, gefixeerd moet worden ongeacht uh, de datum van de dienstreding van de heer Staal. In opdracht van wie heeft uh, de heer Wevers dat voorstel gemaakt? Ik weet niet of waar u het over hebt. Over uh, uh, uh, de pensioen van de heer Staal. Uh, om ja. exact Er zijn dat 3,5 miljoen wat uiteindelijk uitbetaald is? Ja. Nou, de heer Wevers heb ik gevraagd of hij contact met die uh, twee, bureaus, uh, twee uh, pensioenbureaus wilde onderhouden. Oh, ik heb geen verstand van pensioenen. Uh, dus hij uh, als financieel directeur uh, gevraagd of hij dat wilde begeleiden. En met een verstandig uh, advies wilde komen. Kunt u aan de commissie uitleggen waarom er na de door de heer Luchten en door de heer Nordanus ondertekende brief in 2010 eh, en de depotestorting van het geld die hieruit volgde, alsnog een nieuwe overeenkomst nodig was, waar dus die 3,5 miljoen uit eh, voortkwam? Ik kan u even niet volgen. Nee, want u haalt volgens mij, eh, en dan moet u mij corrigeren als het niet klopt, u haalt volgens mij twee dingen door elkaar. Er is in 2010 een brief gemaakt, waardoor heb, als gevolg brief... daarvan, uh, zal ik mijn vraag even... Uh, ik heb een brief van 10 stellen, januari u... 2010, ja. waarin staat dus dat de heren die ooit, ooit die afspraak hebben gemaakt. Ja. En op grond van die brief heb ik gevraagd aan de heer Wevers, zoek uit wat daarvan de consequenties zijn. Ja, daaruit zijn de consequenties gekomen dat uh, er een depositorting heeft plaatsgevonden. Ja. En later dus ook een uh, gefixeerde uitbetaling van 3,5 miljoen euro. Ja. En dan is de vraag van uh, waarom moest naast die depotstorting ook nog eens uh, 3,5 miljoen euro uitbetaald worden? Nee, niet naast. Uh, de eerste, de, die boorstelling is in twee, keer, twee fases gegaan. Dus twee keer. De eerste keer was er een globale indruk van wat dat uh, zou betekenen. Zeg, we zeggen van laten we dat dan vast uh, in, op het depotrekening zetten. En bij de definitieve... Uh, Berekening van uh, die aanvulling is de rest in depot gezet. En uh, kunt u aan onze commissie nu uitleggen van uh, hoe het kan dat er ondanks uh, de commotie die in 2006 ontstond, uh, de afspraken die u met uh, de ministers hebt gemaakt, dat er alsnog uh, zo'n groot bedrag over is gemaakt in twee delen? Omdat u er gewoon recht op had? Maar u zei zelf net van, ja, er was helemaal niks geschreven. Ja, maar hij... Er was, was helemaal niks op papier vastgelegd. Hè? en Er komt nee, opeens maar, een brief in 2010, nee, na maar, al die commotie. Ik, ik, ik heb die brief van januari beschouwd als een bevestiging dat die afspraak gemaakt was. En dan vind ik dat je als werkgever dan ook daarna moet handelen. Ik beschouwde die brief als een rechtmatig iets van een, van een afspraak die gemaakt was. kijk naar de voorzitter. Meneer Koltek, eh, ons is duidelijk gebleken, ook gisteren in voor met de heer Staal, dat in een eerdere fase hij gewoon pensioen heeft opgebouwd. Dat is allemaal apart gezet. Dat waren premies bij elkaar een paar miljoen euro. Dat is pensioen van Staal. Ja. Daarna moet hij weg, of hij gaat weg, want de vulkaan ontploft, vestia valt om, Staal de deur uit. 3,5 miljoen wordt in 40 minuten tijd overgemaakt. Daar zit dan een reparatie van pensioen in. ...bovenop die miljoenen aan premies die elders staan. Dus dat is extra. Plus er nog eens een jaarsalaris voorbij. Ja. Dat is dan toch de facto een vertrekregeling. 40 minuten hier heb je 3,5 miljoen. Bedankt voor je geweldige diensten. Dat bedrag, dat jaarsalaris... ...is uh, een bedrag wat feitelijk een, een dading is... ...van uh, allerhande andere afspraken die in het verleden ooit gemaakt zijn met staal... over zijn bezoldiging, over eh, nakalculaties... over eh, eh, als hij zou vertrekken... Eh, zouden door onafhankelijk deskundigen bepaald moeten worden... wat zijn salaris was achtergebleven ten opzichte van anderen. Mm -hmm. Er lagen dus nog allerlei claims waarvan ik toen ik met dat pensioen bezig was zei van nou wil ik ook van al dat glazen af zijn. Ik wil, eh, ik heb daar met de heer Molenaar uitgebreid overleg over gevoerd, ik wil niet iemand, een opvolger, eh, eventueel opzadelen met dat soort eh, gedoe uit het verleden. Laten we nu in één keer, eh, nu we die, eh, dat pensioen regelen eh, ook, al die halve hangende afspraken die... Waar ik ongelooflijk geïrriteerd over raakte, dat hij steeds weer boven tafel kwam, laten we die nog af, afwerken en via een eenmalig bedrag, ja, van, dan rekenen we dat af. Maar zijn we het, het, af is, van. het is gruwelijk misgegaan bij Vest, je ja. had toch ook als commissaris kunnen zeggen, hij kreeg niks, laat hem dan maar procederen, ja. laten we dat maar eens even afwachten, heeft hij nog wel ergens recht op Hij heeft het verprutst. Dat had hij natuurlijk ook kunnen zeggen als maar, commissaris. Nou, en dan komt u op een punt waar ik net zeg van, daar werd ik gewoon meer te weinig vanaf, omdat ik er toen nogal afwezig was. Eh, het feit dat dat betaald is, is, was naar mijn mening gewoon een onderdeel van de juridisch getoetste eh, manier van afscheid kunnen nemen van staal. Eh, en als dat opengebroken was, dan was er wat heel, waarschijnlijk heel wat anders uitgekomen. Maar dat moet u echt even aan meneer Molenaar vragen. Want ik kan daar te weinig informatie over geven. Meneer Koltek, ik wil nog een aantal vragen stellen over de andere vergoedingen die de heer Staal heeft gekregen. De totale autokostenvergoedingen van de heer Staal bedroegen tussen 2000 en 2009 bijna... Uh, ...288.000 euro. De rekeningen werden ingediend... ...via zijn onderneming... ...meester E. Staal BV. Was de raad van commissarissen... ...op de hoogte van uh, de omvang... ...van dit bedrag? Nee, ik denk het niet. Uh... Was uh, de raad van de commissarissen... ...op de hoogte van de wijze... ...waarop dit gebeurde, namelijk via zijn... Uh, ...BV, meester... E Staal BV? Dat zou u een toenmalige raad moeten vragen. Want, het, eh... want u zegt van. Tussen 2000 en 2009 heb ik niet in de raad van commissarissen gezeten. Er was een periode toch dat u zelf de voorzitter was van de raad van commissarissen. U was zijn werkgever. Ja, maar ik, die, die bijverdiensten van Staal, daar heeft u het nu over? Nee, ik heb het niet over zijn bijverdiensten. Ik heb over de auto-onkostenvergoeding. Auto die de heer Staal kreeg. Uh, uh, ...van u als uh, voorzitter van de Raad van Commissaris. Nou, van, die kwestie ja. van het bedrijf, hoor. Ja, u was de, zijn wij geven. Dat was een, uh, gewoon een afspraak met het bedrijf. Ja, en, en hij kreeg dat via ja. zijn eigen BV? Dat weet ik niet. Dat weet, daar was ik niet van op de hoogte. U hebt nooit uh, bonnetjes uh, bekeken of laten controleren... ...of afspraken daarover gemaakt? Ik heb met de heer Staal gepraat over... Uh, of, ...over nevenfuncties, over het hebben van... Uh, uh, andere inkomsten over ingewikkelde uh, regelingen of zo en mij is altijd bezworen dat er geen even inkomsten waren dat er geen uh, rare constructies waren uh, gewoon dat dan wil ik met u nog een andere aspect uh, belichten namelijk uh, op een gegeven moment heeft de heer Staal zijn auto verkocht aan Vestia uh, uh, uh, toen is ook een chauffeur ingehuurd door Vestia. En uit onze informatie blijkt dat de, heer Staal, de de chauffeur van de heer Staal in dienst was van een BV waar de heer Staal voor een derde aandeelhouder was. Bent u hiervan op de hoogte? Nee. De heer Staal is op ons verzoek uh, in een auto met chauffeur gaan rijden. Na nou, het ongeluk wat hij gehad heeft. Uh, wij vonden het risico te groot uh, dat er uh, iets ernstigs zou gebeuren. Dus uitdrukkelijk op verzoek van de Raad van Commissarissen is toen overgegaan tot een bedrijfsauto en een, en een chauffeur. En hoe dat organisatorisch geregeld is, uh, weet ik niet. Dus u zegt, uh, ik als voorzitter van de Raad van Commissarissen van Vestia, heb niet geweten dat... Uh... Uh, de chauffeur van de heer Staal, die uh, betaald werd vanuit Vestia, in een bedrijf zat waar de heer Staal zelf ook nog voor een derde aandeelhouder was? Weet ik niet. En ik vind dat ook... Nu ik dat hoor, denk ik van... Dat nou, is dus echt uh, in strijd met de afspraken. Want dat zie ik als een vorm van, van een nevenfunctie. En dat is niet gemeld. Dan iets anders, meneer Koltek. Ik ga naar de volgende met u. Namelijk de totale uitgave met de creditcard van de heer Staal... Tussen 2000 en 2012 bedroegen die 640.000 euro. En uit informatie van onze commissie blijkt ook dat uh, uh, vaak daarmee contante opnames zijn gemaakt. Wat waren daar de afspraken over? Ik was niet van op de hoogte dat hij een rekening courante relatie uh, met Versie had. Dus u weet niet dat er een bedrag van 65.000 euro in het buitenland opgenomen is met nee. de creditcard van de Nee. Heeft u ook nooit afspraken over gemaakt? Nee. Maar u was de voorzitter van de raad van commissarissen? Dat weet ik, ja. ja. Dat weet ik. Als u dit nu allemaal hoort, wat is dan uw reactie? Wat moet ik hier nou op reageren? Ik, ik, eh... Dan wil ik toch nog even terug naar het rapport van CGG. Die een conclusie had namelijk dat zij niet hebben kunnen constateren dat de raad van commissarissen functioneerde. Begrijpt u het nu wel? Nee. Ik, ik herhaal... Dat ik naar eer geweten gehandeld heb, eh, dat ik verschrikkelijk vind wat er gebeurd is, met alle consequenties van dien die het die heeft gehad, voor iedereen, voor medewerkers, voor de huurders, de oude wijken, ook voor mij persoonlijk. Eh, en, ja, ik hoop gewoon dat heel veel uh, dingen boven tafel komen, maar ik kan het verleden niet uh, veranderen. Meneer Koltek, ik geef ten slotte het woord aan collega Mulder. Dank. Nou, meneer Koltek, u heeft uh, vanochtend gezegd dat u uw taak deed in oprechtheid, uh, uh, in openheid. Was, de raad van commissaris was redelijk kritisch en onafhankelijk. <coughs> En tegelijk zegt u, ik ben in de steek gelaten, gedesinformeerd, verbijsterd, ongelooflijk en pijnlijk. En mijn vraag is, wat bent u nu eigenlijk? Bent u het slachtoffer van de heer Staal? Of bent u iemand, een varende toezichthouder, die onvoldoende toezicht heeft gehouden op de heer Staal? Nou, Ik ben gewoon Siebert Koltrek en eh, eh, ik wil mij niet zien als, als, als, als slachtoffer. Uh, dat is gewoon dat, dat is een privézaak uh, Maar ik word hier niet vrolijk van en, uh, Ik vind het verschrikkelijk wat er gebeurd is Echt ontzettend spijtig wat er gebeurd is Maar ik kan het niet terugdraaien En wat is uw verantwoordelijkheid daarvoor? Ja, ik denk dat dat uh, de formele verantwoordelijkheid is. Ik bedoel, ik, uh, ik, kan, ik, kan me nooit, ik kan me niet verantwoordelijk voelen voor alles wat, uh, wat gebeurd is. U was de baas van de heer Staal? Ja. ja. Ja, baas, baas. Ik was voorzitter van de Raad van Commissarissen. En de Staal uh, was de bestuursvoorzitter. En... Uh, in die zin in formele zin eh, bepaal ik of zijn salaris en of die ontslagen wordt of, eh, of aangenomen wordt. In formele zin. Maar voelt u zich, bent u nou verantwoordelijk of niet? Het is uit de hand gelopen, hè? Dat is twee miljard die. verdampt. Ja, ja. Ja. ja, en u stond erbij. Ja, ik keek ernaar waar u erachter. Nee, dat, wil ik, dat vraag ik aan u. Nou, ik heb niet het gevoel dat ik er alleen maar naar keek. Ik heb gewoon, daarom zeg ik, ik heb het gevoel dat ik de invulling aan mijn verantwoordelijkheid op een correcte en, en open en eerlijke manier gegeven heb. En dat het misgaat, is verschrikkelijk. En daar heb ik last van. En daar heb ik niet alleen last van, maar heel veel mensen. Dus ik vind dat op zich onbelangrijk. Dat is privé. En hoe ik daar privé over denk en over mensen die dat georganiseerd en gedaan hebben. En ik vind het verschrikkelijk voor, eh, voor de volkshuisvesting, voor de collega-corporaties, eh, voor de huurders. En wat moet ik er nou nog meer van zeggen? Ik, bedoel, het is, ik ga voor u, voor u door het stof. Is, is dat zo? Ja, dat nou ja. Want eigenlijk zegt u, ik ben ook benieuwd naar die black box, maar je bent onderdeel van die black box. Ja. Ja. ja. En We hebben vorige ja. week gehoord dat een, een krachtige bestuurder verdient een krachtige raad van commissaris. En was u die krachtige voorzitter van die raad van commissaris? Hij ja. heeft vorige week denk ik ook van Thomson gehoord dat het heel erg ingewikkeld is op die balans te vinden tussen kritische houding en... Eh, Laat ik zeggen maatschappelijk engagement. En, eh, het is... nou, u mag het invullen. Goed, dank. We zijn aan het einde gekomen van het openbaar voeren, meneer Koltek. Dank u wel. Ik sluit de vergadering.